Wat ik gaaf vind aan het werk in het Hagenziekenhuis is dat je op mijn favoriete specialisten ook naar pose geeft. Dat is onder andere de longchirurgie, de grote buikchirurgie, vaatchirurgie, maar je zit ook op de JKZ. En daarbij hebben we ook de externe locaties, zoals de MRI bij de kindjes, maar ook de katkamer op de volwassenen.